maar je kan hem in iedere soort katoen, kan je deze tas haken hij is echt goed gelukt het is uh, heel makkelijk want het is gewoon een granny en ik um, doe de tas zo om, ik zal even kijken of ik beter kan zien zo, zo. kijk je kan hem gewoon omhangen je kan hem ook schuin hangen en als je een uh, binnentasje erin wil dan heb ik hier een uh, gastendoekje voor gebruikt. En die heb ik gewoon dubbel uh, gelegd en vastgestikt. Dus ik ga het zo allemaal uitleggen. Zo, dan zie je me weer. En uh, eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog. Abonneren. En we gaan nu aan deel 2 van deze leuke tas beginnen. Tot zo.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 welkom bij iedereen kan haken we gaan nu verder met de tas van de granny tas en als het goed is heb je nu al het vierkant gehaakt en gaan we in het midden van het vierkant hier in het midden maakt niet uit hoe groot je je tas wil hebben um, dit was 30 centimeter in het midden gaan we nu minderen kijk je ziet hier al de eerste mindering Hier is de eerste mindering en ik zal het even proberen uit te tekenen. Je bent dus je granny begonnen met die het midden. Stel dit is je granny ongeveer even een vierkant tekenen en dan heb je hier iedere keer in de hoeken gemerderd en hier dus ook en nu ga je meten dat de afstand hier tussen dus dit is 30 centimeter het was 12 inch en dan ga je de helft meten of je kijkt hier zo naar boven dit, dit punt dit meetje. En ik had best wel dun garen dus ik had hier geloof ik ongeveer 41 steken en aan deze kant ook 41 steken en je kan ook je vierkant even dubbel leggen maar het is dit punt wat je nodig hebt en ja, dan meet je gewoon aan allebei de kanten 15 centimeter of 6 inch. En dit punt, daar zet je een steekmarkeerder in. En dan ga je minderen. En nu heb ik dus natuurlijk al verder gehaakt, maar ik laat het minderen. Zal ik nu uitleggen. En dan moet je nu nog even niet opletten, ik heb nog een paar verschillende steken gemaakt omdat ik het leuk vond om er een werkje in te krijgen. Kijk, dan krijg je ook een heel leuk effect. We gaan nu dus minderen en je gaat van het middenpunt waar je dus je steekmarkeerder in gezet hebt, ga je vier steken naar rechts stellen: 1, 2, 3, 4. Dus ik moet hier nog een steek. en dan ga je van twee steken één steek maken en dat doe je twee keer dus je steekt in, ik ga even inzoomen dus je steekt in, je haalt je draad op omslaan door twee en dan laat je deze twee even op je haaknaald staan en dan pak je die andere twee of die andere steek zeg maar de volgende steek je steekt in, omslaan door twee en dan heb je twee halve steken op je haaknaald en die haak je dan samen omslaan door drie dus nu heb je van twee steken heb je een steek gemaakt dan gaan we naar de volgende twee steken je gaat eerst die ene steek in je haalt je draad op, omslaan door twee en de volgende steek insteken draad ophalen omslaan door twee en dan heb je weer drie lussen op je haaknaald omslaan door drie en dan heb je weer van twee steken een steek gemaakt dan moet je natuurlijk het midden weer hebben dus je pakt twee lossen dan ga je weer die 1 2 3 4 steken, maak je 2 steken van dus je steekt in in de volgende steek, omslaan door 2 je laat dit op je haaknaald staan, je pakt je volgende steek want die ga je samen haken, je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan ga je van die drie lussen maak je een steek, omslaan door 3, dus dit is nu 1 steek geworden, dan gaan we naar de volgende steek je haalt je draad op, omslaan door 2, die laat je op je haaknaald staan je slaat om, je pakt je volgende steek, je haalt je draad op, omslaan door 2 kijk, heb je hier 2 onafgemaakte steken, daar ga je 1 steek van maken omslaan door 2, dus je hebt van vier steken heb je twee steken gemaakt en aan deze kant ook en je hebt natuurlijk hier die opening met twee lossen gemaakt en dan krijg je die hele leuke openingen zie je en dan haak je weer lekker je toer af en dan ga je hier weer het meerdere van de hoeken wat ik in deel 1 van de video heb uitgelegd dan haak je weer gewoon lekker je iedere steek een steek en zoals je ziet heb ik er een paar leuke sier steek in gedaan en ik zal uitleggen wat ik gedaan heb Ik heb eerst toen ik ben gaan minderen in het midden, dus van het vierkant, ben ik nog 1, 2, 3, 4 uh, toeren doorgegaan met stokjes. En dan kan het even kijken of ik het goed kan laten zien. Daarna heb ik twee rijen heb ik stokjes gemaakt, twee keer aan de achterkant, dus twee rijen. Relief stokjes achter en dan krijg je een hele leuke, zie je, een hele mooie sierrand En daarna heb ik weer 1, 2, 3 rijen stokjes gedaan, toen weer een rij, een stokje, een losse een stokje en een stokje overgeslagen, dus dan krijg je ook die ja dat contrast met die leuke openingetjes. En zo, zeker in de hoeken, ziet dat er heel mooi uit zie je en dan weer drie rijen stokjes dan weer een rij met opening drie rijen stokjes en weer twee rijen reliëf stokjes maar je kan je tas eigenlijk maken wat jij hoe dat jij die tas wil um, je eruit wil laten zien oh hier is nou nu ben ik, weet je wel, mijn mindering hier is er een beetje uitgegaan doordat ik het uh, werk, uh, de haaknaald eruit heb gehaald. Dus ik zal het nog een keer. Hier zie je dat ik van de twee steken één steek heb gemaakt. En ik ga gewoon even opnieuw beginnen. Je telt dus iedere keer terug: 1, 2, 3, 4 steken je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, je maakt hem niet af de volgende steek je in, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 3 en de volgende doe je weer, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 insteken, draad ophalen, omslaan door 2, je hebt 3 uh, lus op je haaknaald omslaan door 3 en 2 lossen en dan ga je in die volgende rij hoe die rij er ook uitziet. Je pakt gewoon de eerste steek, je haalt hem door 2, je haalt hem op, je laat de draad op je haaknaald en je pakt de volgende steek omslaan door 2. Omslaan door 3. Dan ga je weer twee steken braaien. dus je pakt haken, je pakt eerst de ene steek op, omslaan, door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan, door 3. En dan is dit je mindering. Dus aan het midden. Even papiertje nog erbij pakken. In het midden, daar doe je minderen. En dan zolang als dat ik in deel 1 uh, van de video heb uitgelegd. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Nu laat ik je nog even zien hoe ik um, deze ribbel erin gekregen heb. Deze ribbel zijn twee rijen. Um, Reliefstokjes. Dus so dit is even het voorbeeldje, want eigenlijk moet je na drie rijen relief stokjes maken, maar ik doe het even voor je slaat om en dan ga je achter het stokje langs, dus aan je achterkant van je werk. Je duwt je stokje dan naar achteren. Je haalt je draad op. En je maakt je stokje af. Omslaan door 2, omslaan door 2, kijk. En doordat je dus je aan de achterkant uh, je stokje naar achter duwt, krijg je dus die, die steken heel mooi op de voorgrond liggen. Zie je dat dan die steken aan de voorkant komen, net als hier? Ik zal nog even proberen in te zoomen. een hele mooie ribbel krijg je dan en dat heb ik twee toeren achter elkaar gedaan dan weer drie toeren stokjes dan weer een stokje een losse stokje en dan weer drie toeren stokjes en nu laat ik nog één keer relief stokje aan de achterkant zien dus één keer omslaan je gaat achter je stokje langs je duwt je stokje naar achteren je slaat om je haalt je gaar op omslaan door twee, omslaan door twee en dit is een relief stokje en dan krijg je een heel mooi ribbeltje en dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo je kunt ervoor kiezen om een binnen tasje te maken ik heb een Gastendoekje van de Zeeman gekocht. En daar zit dus een lusje aan. En ik gebruik dus de stippen waar je dus in kijkt. En ik heb het gastendoekje gewoon dubbel gelegd. En ik ga aan de onderkant meten in het vanuit het midden. Kijk hier 15 centimeter en 15 centimeter. Dan heb ik hier dus 30 centimeter. En als je dus het gastendoekje dubbel legt en je meet de bovenkant van je tas, dan ga je naar die 30 centimeter toe naaien Dus je zet er nog wat. Oh sorry, spelden in. En dan meet je even op hoe breed jouw tas is en aan de onderkant dat je hier bij die vanuit het midden. dus Stel dat dit het midden is, dan meet je hier vandaan 15 centimeter. Dan kan ik wel eventjes meten. Dus vanuit het midden meet je 15 centimeter, je zet een speld en je meet weer 15 centimeter, dan meet je jouw bovenkant van de tas. Dus als dit jouw bovenkant is, dan ga je naar die onderkant stikken waar die spelden staan. Dus je pakt gewoon een lijn, hoe breed de bovenkant is, en daar stik je dan naar de bodem. Dus het gastendoekje vond ik zelf heel makkelijk, want hier zit dus een lusje aan. En ik heb een oud lusje van een, uh, ik geloof van een spijkerbroek afgehaald. En die ga ik dus even kijken hoe ik het doe. Ik pak heel eventjes de clipjes erbij. Ik pak het clipje. Ik klip dit er aan, zodat je weet van, oh ja, dit dit zit er toch aan, dus altijd makkelijk. En um, als je een labeltje hebt of wat je ook wil, die naai je hier dus aan deze kant vast. Even weer een speldje pakken. je naaimachine en het mooiste vind ik wel als ik de letters naar boven krijg dus andersom dan pak je je clipje je haalt het lusje erdoor en dan moet ik het aan deze kant doen want dan Zie je ook die letters en zo als je het nog kan zien, want moet we eens even loshalen, en zo heb je dan je binnentasje dan wordt de tas ook niet echt zwaarder van, van een dun doekje en ik vind hem ook wel heel erg leuk en dan zie ik je zo weer terug, tot zo als je de binnentas klaar hebt dan leg je die met de goede kant naar binnen in je tas en dan kun je besluiten of je de hoeken nog vast wil maken dus die punten van de ik krijg het even kijken of ik het kan uitzoomen. De punten. Momentje hoor. Kijk, dit zijn die punten die omhoog lopen. Daar kan je besluiten om je. Ja, de, ik heb een gastendoekje. Je kan gewoon een stofje pakken. Iets wat, wat er leuk bij past. Je hoeft hem niet te voeren als je niet wil. Maar uh, ja, ik vind het wel fijn om een tas te hebben waar je zo leuk naar binnen kijkt. Met een leuke voering. Um, deze punten hier kan je de hengsels aan maken. Dus als je dit zo hier vastmaakt met je naaimachine natuurlijk, want anders zakt die tas naar binnen. Dan kun je um, of er ringetjes erin laten uh, slaan bij de schoenmaker of misschien wel bij een hobbyzaak. Uh, en dan doe je deze clipjes aan je tas. Dus aan die punten hier komen die hoge punten daar komen de clipjes aan en dat doe je ook aan de andere kant dus ik moet nog een gaatje maken hierin en dan kan ik of nog met een ring ertussen doen of gewoon rechtstreeks uh, deze sluiting eraan zetten en dan gaan we hier aan nu de hengsels haken en dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo! we gaan nu aan het clipje uh, het gara haken. Je maakt dus een opzetlus. We gaan nu het hengsel haken. Kijk, hier heb ik al het hengsel af. En we haken het gewoon aan het clipje vast. Dus je hebt nodig. Dit wegleggen. Een clipje, of tenminste vier clipjes, een opzetlus. Daar beginnen we mee. En je zet je haaknaald door het, uh, de opening heen en dan haal je je draad op en je maakt omslaan en je maakt een, ja dan een vaste eigenlijk, hè? Om het clipje heen maak je een vaste. Kijk, dan zit die goed vast. Dan ga je weer je haaknaald erin en je haalt door. En je haalt weer door twee lussen. Haaknaald erin, draad ophalen, omslaan en door twee lussen. Haaknaald erin, omslaan en je gaat door twee lussen. Haaknaald erin, draad ophalen, omslaan en door twee lussen en dit doe je zo breed als dat je klipje is, en dan ga je met 3 omhoog en ga je daar stokjes in haken Ik doe er nog eentje Ga ik 3 lossen maken: 1, 2, 3? En dan is het net als een haakwerkje je keertje werk, en dan ga je je stokjes opmaken. Dus je slaat om en je gaat in de eerste opening. En het is natuurlijk de eerste steken, zijn altijd het lastigst. Daar ga je een stokje op maken. Zie je en dan ga je weer met drie losse omhoog en dan ga je de hele tijd stokjes haken. En dan haak je uh, 60 centimeter, zo lang is je band. Dus ik zie je terug. Tot zo. De hengsels van de tas die heb ik rechtstreeks aan het uh, klipje gehaakt en ik heb deze ongeveer 60 centimeter gehaakt en ik zal zo voordoen hoe ik het aan het klipje heb gehaakt en dan haak je 60 centimeter is je hengsel en dat is in inch dus het is 60 centimeter en het is 24 inch dat is de lengte van je hengsel. Als je je hengsel klaar hebt, 60 centimeter of 24 inch, dan uh, pak je weer je clipje erbij En we gaan in het begin. Gaan we dit clipje meteen weer aanhaken? Dus we steken nu de naald door het clipje heen. En we pakken de draad op. En we halen hem door de lus en nu ga je eigenlijk vast te maken, dus je haakt eerst in de eerste steek dan ga je achter het clipje langs is een beetje lastig voor te doen maar het werkt wel en omslaan door 2, dus je steekt in Je gaat met je haaknaald door je klipje, je haalt je draad op en je maakt een omslag en je maakt een vaste. Zie je? Dus je pakt iedere keer een steek op, je gaat door je klipje en je haalt door, omslaan door twee. ik heb toevallig de draad hier doorheen je pakt je volgende steek en dat is deze steek je gaat door het clipje je haalt je draad op omslaan door twee zo eindig je en ik kan nu niet de draad afknippen maar zo eindig je je hengsel en dan ben je klaar met je hengsels kijk ik maak dit dadelijk nog even af en dan zie je zo het resultaat tot zo als je klaar bent met de hengsels dan klip je ze vast aan het puntje van je tas ik heb nog een heel leuk sierandje aangehaakt met 7 stokjes uh, toen 3 stokjes overgeslagen en weer in de vierde steek 7 stokjes en ik zou zeggen dit was uh, de granny tas hij was echt heel leuk om te maken je kan hem ook met verschillende kleurtjes haken dan zie je nog mooier eigenlijk uh, ja, dat het uh, een punt wordt van de tas en ook met dikke garen als je maar de haaknaald aanpast ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag abonneren hieronder op mijn foto klikken en tot de volgende video tot ziens